Helpen bij huiswerk. Als ouder kan jij je kind helpen bij huiswerk. Dat doe je in drie stappen. Klaar om te starten? Stap 1. Begin met goede afspraken. Kijk eerst samen in de schoolagenda en laat je kind vertellen wat het moet doen. Denk samen na wanneer huiswerk het best lukt: voor of na het eten. Vooraf even ontspannen is sowieso een goed idee. Zoek ook samen een plaats in huis waar je kind zijn huiswerk kan maken. Op een plek zonder lawaai of afleiding lukt dat het best. Zet al die afspraken op papier en hang ze op. Zo kan je kind ze ook volgen als jij niet thuis bent. Stap 2. Motiveer je kind. Je kind vindt het fijn als je interesse toont. Moedig het aan met een compliment. Wat ben jij goed bezig? Lukt iets niet? Stel vragen. Wat moet je doen? Hoe heb je dat in de klas gedaan? Zo help jij je kind denken aan de uitleg van de leraar. Je kind kan daarna zelf weer aan de slag. Fouten verbeteren is niet nodig, anders weet de leraar niet of je kind de leerstof wel begrijpt. Is je kind over zijn toeren? Probeer zelf rustig te blijven. Pas wanneer je kind kalm is, kan het vertellen wat het probleem is. Als het echt niet lukt, is stoppen met huiswerk soms de beste oplossing. We sluiten af met stap 3. Check samen het resultaat. Klaar? Laat je kind zelf controleren of alles in orde is. Vraag wat vlot ging en wat minder goed. Laat dat ook aan de juf of meester weten via de schoolagenda of bespreek het op school. Zo kan de leraar volgende keer huiswerk op maat geven. Veel succes!